Dus dat was al mijn grootste twijfel. En wat was je ervaring? Heel positief. Echt, ik werd heel erg gerustgesteld. Uh, dus daarvoor ook mijn dank. <güls> en omdat ik zo'n angst voor naalden had. En alles werd rustig doorgesproken. De tijd werd voorgenomen ervoor genomen. En uh, de pijn viel ontzettend mee. Echt, ik, uh, ik zou het zo weer opnieuw doen. En wat vind je van het resultaat? Ik ben er heel tevreden mee. Zelfs nu al. Dat ze zeggen dat het alleen maar beter wordt door de zwelling natuurlijk. Maar ik ben er nu al heel blij mee.